En we zijn begonnen. Davies heeft afgetrapt. Stef Nijland zoekt naar Roemion. Ja, daar kan Roemion meteen achter die bal aan. Laat hij hem lopen als ik voor corner. Nee, slinkert hem voor de goal. Daar is Ali Akla. Met nummer 7. Die De bal geeft aan uh, Harry Pinassi. Maar dit is buitenspel volgens mij. Keeper uh, Ruben zandwijker die er ook goed bij zat. Uh, Davies, ja. uh, goed van start. Stef Nijland, hè. In... Uh... Afgelopen week bekend geworden dat hij toch nog blijft bij DVS had aangegeven op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Maar hij heeft een nieuw contract uh, getekend. Romeon, mag door. Twee die willen voetballen. Nu moet hij hem geven. Goede bal hoor. Kijk, hij staat helemaal voor die goal. Vrij. Flemming. Oh. Oh. Ik denk Flemming kopt hem in, maar... Ja, verhaal van de lijn met een nee, goed, goed verdedigd. Harry Pinacci, Veenhof. Remyon, schiet de uh, kans. Fantastisch schot van uh, Jeremy Jonker. Goeie kans zo uh, voor DVS in de twaalfde minuut. Mooi uitgespeelde korte corner. Over uh, meerdere schijven is die bal uh, bij uh, Nassim. Gaat schieten. Goed oh. schot. Oeh. Zo, van richting veranderd over de goal van Ruben Zandwijken. Moet je een beetje geluk bij hebben. Gevaarlijk daar. Nee. Dit is lekker. Dit is Daan Huiskamp. Hij is er langs. Maar komt hij er nog één tegen? Gaat hij naar buiten naar binnen en mm, mooi balletje op Quincy Veenhoff. Maar daar verdedigt uh, Kzam Fleming. Weer ten ja. koste van een hoekschop. Nu geen korte corner. Goeie corner. Oh, kijk, Tim van der Berg. Oh. Kan niet met mooi oog, maar hij komt net naast de goal van uh, Ruben Zandwijken. Oh, weer een mogelijkheid. Smal, matige kaats. Dank je, levert in bij uh, Tim van der Berg. Beetje een ros naar voren, op goed geluk. Dan was ik hier zo. Oh, Afgesnoept. Gaat hij? Nou, zo, Lekker. Laat gevlacht. Ja, dat uh, zou lijken zijn. Twijfel uh, in zijn uh, vlagsignaal. Ja. maar die uh, niet goed het die duel aanging. Zowel uh, Sparta Nijkerk als uh, Lisse zetten er een goaltje bij. Allebei, nu 2-0. Ruimte voor Jeremy Jonker opnieuw. Tarik Erver ook mee. Goeie voorzet, maar er was net niemand op die positie voor de goal bij Ajax. Ze dus kijken of daar gevaar kan uitkomen. Stef Nijland, Stef Nijland. Jeremy Jonker, kan hij nog een keer aanhalen? Nee, hij is, kiest voor de bal achterin. Harry Pinashi. Rumion Maarten vandaag niet. Goed schot. Oeh. Zo, mis maar net het doel. Nassim El Ablak. Ook weer een beetje geluk bij hebben. Kenneth Anicora. Naast. Op zich actie goed, maar afronden is minder. DVS yes heeft haast. Ja, die valt er precies achter. Hij zit ertussen. Oh, Stef Nijland. 100% kans. Zandwijker. Die moet voor Las Dekker zijn. Je wint hem. Nu dan. Diepte. Goeie bal. Vroege voorzet aan Nicora. Nu dan in de... Uh... Oh, Quincy Veenhoff. anderhalve meter aangeraakt nog wel. Hij raakt hem vol, maar... Uh, geen geluk in de afwerking. Wordt hard gewerkt, maar... Uh... Ja, of het is Nog geen het is een goaltje, dat weet ik niet. In ieder geval niet verliezen. Terleden Barendrecht, daar is wat gebeurd. Dat is uh, gunstig voor DVS, Terleden komt uh, op een 3-2. Ja. Dus we lopen een puntje in, maar ja, dat kan er... Het uh... zou lekker zijn als je hem nu uh, kan maken. Ja, juist. Van den Berg gaat het uh, diep proberen. Zoekt uh, en vindt Jonker... Daar komt Middelwijk met een hoop geweld. Veenhof, Lars Dekker moet het winnen van Bartos, dat lukt. Stef Nijland er wordt van zijn voeten ge gelo penalty. gelopen en we krijgen de penalty. Heerlijk. Slim. Heel slim gedaan. Ja, dat is uh, een beetje ervaring, maar... Uh, hij lacht. Maar hij heeft hem. En nu moet hij erin? Hij komt zijn aanloop. Keeper op de lijn. Kenneth Anicora. Schiet hem erin. Lekker moment hoor. 90ste minuut. DVS op 1-0. Spelers van Ajax uh, beschimpen de scheidsreis nog. Van, uh, van alles en nog wat. Maar het maakt niet meer uit. Keurig ingeschoten. Kenneth Anicora. Mooie bal hoor, op Nassim Elablak. Mooie aanname ook. Hij behoudt zijn lichaam. Oeh, jongen. Oh. Nassim Elablak, wat een paas. Gaat er nog een gevaarlijk moment komen voor de koor van Daan Huiskamp? Zo, die pakt hem goed hoor. Maar wat een gevaarlijke paas zo binnendoor. Dat, het, dat zoveel risico genomen moet worden. Ja, schiet hem dan maar richting de Paul Kruger aan. Maar. Uh... Dit was blind de as in uh, spelen. Uh, je zou toch denken, zo'n team zoals Ajax. Best wel voetballen. Dan kan je ook een fase van de wedstrijd dit proberen. In van Opnieuw tot een vrije trap. Komt die bal achterin. Weggekopt door Quincy Veenhoff. En daar gaat uh, Roemion. Roemion gaat versnellen. Val staat bij, zegt. versnelt nog een keer. Gaat er voorbij. Geeft de bal. Schiet op de paal. Oh, nog. Ja, maar daar is het eindsignaal. hij hoeft er maar één te maken, zei je maar. Dus drie punten blijven hier in uh, Ermelo. Na een uh, spannende middag hier. Ja, kennen het aan in Cora. Doelpunt te maken. Uh, belangrijk met de penalty. En uh, er vallen er een aantal op het gras. Ze hebben er hard voor moeten werken. Bij de ploegen. Ajax uh, lege handen, DVS wint en uh, dat geeft uh, moed voor de komende uh, wedstrijden, in ieder geval uh, aankomende woensdag als we uitspelen bij Staphorst.